Bem, bem. En een paar brandnetels. Kijk eens, Bem, bem. Oh, wat een lelijke neus. Oh, wat een lelijke neus. Wat een lekker, Bem, bem. Hé, hey, Brabantje. Hé, hey, Brabantje. Kijk eens, Bem, bem. Lelijke neus, Bem, bem. Hé, hey, Brabantje. Hé bravo à